We lezen teksten uit de heilige boeken van de wereld rond het thema Groter dan ik. In een hindoe geschrift lezen we De wijze mens die zijn geest overwonnen heeft en verzonken is in het zelf, is als een lamp die niet flikkert, daar hij beschut staat tegen elke wind. Daar waar de gehele natuur wordt gezien in het licht van het zelf, waar de mens binnen in zijn zelf vertoeft en bevredigd is, daar is het dat de geest, wiens functies door zijn vereniging met het goddelijke, beteugeld zijn, rust vindt. Wanneer hij de gelukzaligheid geniet die de zinnen te boven gaat, en die alleen door de zuivere reden begrepen kan worden, wanneer hij tot rust komt in zijn hoogste zelf, dan zal hij nooit meer afdwalen van de werkelijkheid. Wanneer hij dat gevonden heeft, zal hij zich realiseren dat geen enkel ander bezit zo kostbaar is. En wanneer hij daar eenmaal gevestigd is, kan geen ramp hem meer verstoren. In een boeddhistisch geschrift lezen we Zoals men uit een grote hoop bloemen veel bloemenkransen kan vlechten, zo kan wie geboren is, een sterveling is, ook veel goede daden verrichten. De geur van bloemen gaat niet tegen de wind in. Ook sandelhout, tagara en jasmijn zijn zo gezind. Maar de geur van integriteit gaat in tegen de wind. De rechtschapen man verspreidt zich in elke richting. In een taoïstisch geschrift lezen we. Hij die het animale aan het spirituele onderwerpt, kan zijn wil op één ding gericht houden, zodat hij niet verdeeld is. Hij tempt zijn vitale kracht tot hij gedwee wordt als een pasgeboren kind. Als hij zijn inwendige gezicht klaar en puur maakt, zal hij vrij zijn, van alle morele gebreken. Als hij met liefde voor het volk, indien hij een vorst is, het rijk regeert, zal hij woe-wij kunnen zijn. Hij zal zijn als de broedende hen, die in volmaakte rust is, terwijl de processen van de natuur voortgaan. In een geschrift van Zarathustra lezen we De ziel van de aarde hief klagend haar stem ten hemel. Waartoe ben ik geschapen? Tot welk doel leidt mijn existentie? Op mij wordt roofbouw gepleegd, de gaven van mijn vruchtbaarheid worden verkwanseld. Machtswelust en uitspattingen van menselijke willekeur kiezen mij tot doelwit. Niemand is mij tot hulp gesteld, op geen erbarmen kan ik rekenen. Zo wend ik mij tot U, o God, als mijn laatste toevlucht. Ontferm U over mij en mijn vruchtbare akkers. In een joods geschrift lezen we Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijt, wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, wie weigert om het spotters op te trekken. Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken hoe rijk de wet is die de Heer hem geeft, wie dag en nacht uit deze woorden leeft. Hij is zoals een boom die is geplant, in goede grond, dicht bij de waterkant. Wanneer het tijd is, zal hij vruchten dragen. Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet, wat hij ook onderneemt. Het lukt hem goed. In een christelijk geschrift lezen we Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen. Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga, want de vader is meer dan ik? In een islamitisch geschrift lezen we De barmhartige heeft de Koran onderwezen. Hij heeft de mens geschapen en heeft hem de uiteenzetting ervan geleerd. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan, en planten en bomen aanbidden hem. Hij heeft de hemel hoog erboven verheven en een evenwicht bepaald. Opdat u het evenwicht niet zou verstoren, houd de weegschaal naar recht. En doet aan de maat niet te kort. En hij heeft de aarde voor zijn schepselen gemaakt. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden en gebolsterd graan en geurige bloemen. Welke van de gunsten van de heer wilt gij dan ontkennen? In een mystiek geschrift lezen wij Laat mijn hart de oceaan worden van uw goddelijke volmaaktheid. Mogen mijn hart gevuld zijn met liefde, zodat iedere traan een ster mag worden. Ontsteek, Heer, het vuur in mijn hart, zodat het leven helder voor me wordt. Laat alle kwellingen van het leven alles verbranden dat me weerhoudt van het opgaan tot uw rijk van vrijheid en vrede. Ik berust in het